Hoi, ik ben Jurgen, docent Bedrijfseconomie en voor jullie examenkandidaten is het bijna zover. Het eindexamen Bedrijfseconomie zit eraan te komen. Nog even 10 examenboosters om knallend van start te kunnen gaan tijdens het eindexamen Bedrijfseconomie. Op een centraal eindexamen kan de vraagstelling net iets anders zijn dan als je op schoolexamens gewend bent. Oefen daarom goed met oude examens. Daar kun je voor Bedrijfseconomie bijvoorbeeld de oude examens van MNO voor gebruiken. Maar let op. Bij bedrijfseconomie verwachten we echt meer redeneervragen dan bij MNO. Wil je nou zeker weten dat je alles weet wat je ook echt moet weten? Kijk dan gewoon naar de syllabus. Die vind je op lerenvoorhetexamen.nl of op examenblad.nl. En daarna staat alles wat je moet weten. En als je dan die begrippen hebt, kijk dan of je ze in eigen woorden kunt uitleggen. Dan weet je ze veel beter dan wanneer je ze gewoon via een definitie geleerd hebt. Neem bijvoorbeeld hier deze syllabus. Kijk eens of je weet wat push- en pull distributie nou eigenlijk zijn. Omschrijf die begrip eens in je eigen woorden. Ja, als je dan eenmaal gewoon echt alles goed geleerd hebt, dan zit je daar in dat eindexamen. Werk dan gewoon heel rustig. Je ziet hier een voorbeeld van twee leerlingen. Bij tien vragen konden ze twee punten halen. Die blauwe leerling die werkt niet zo rustig en secuur en die raffelt soms een beetje af, maakt soms wat slordigheidsfoutjes en haalt op alle vragen Eén punt, heeft wel netjes alle vragen kunnen maken. De groene leerling die heeft ervoor gekozen om rustig en secuur te werken, maar die kwam maar tot zes opdrachten. Toch heeft hij meer punten. Dus wees een groene leerling en werk gewoon rustig en secuur, haal je echt meer punten. En dan ben je natuurlijk keihard aan het denken geslagen bij zo'n vraag. Of aan het rekenen en dan ben je klaar, heb je je antwoord opgeschreven en dan ga je door naar de volgende vraag. Maar nee, doe dat niet. Kijk eerst nog eventjes of je echt antwoord gegeven hebt op de vraag. Lees dus altijd eventjes de vraag terug als jij je antwoord hebt opgeschreven. Gegarandeerd gaat je dat een paar punten opleveren. Als er ergens makkelijk punten te behalen zijn bij een bedrijfseconomie-examen, dan is het wel wanneer je een conclusie moet geven. Je zegt gewoon de eis, vervolgens doe je jouw berekening en bepaal je of die voldaan heeft aan die eis. Maar benoem die eis ook, zoals hier bijvoorbeeld. Die 9% voldoet hij daaraan? Ja of nee? En is hij dus tevreden? Ja of nee? Zo simpel is het en je hebt zo je puntje binnengehaald. Ja. Mochten bij dit bedrijfseconomie-examen uitwerkbijlagen zitten, lees dan altijd goed de noten die erbij staan. In dit geval moesten ze iets doorhalen. Sommige leerlingen vergeten dat en laten er een punt op liggen. Eeuwig zonde. Ja. En dan wat stof, wat altijd terugkomt. Zowel voor de haven als het VWO gaat het natuurlijk altijd over het verschil... tussen ontvangst en uitgaven, opbrengst en kosten. Oftewel resultaat tegenover liquiditeit. En bij het VWO kan het ook maar zo zijn dat er iets over de somformule komt. komt ook vaak voor. Vind je dat lastig of wil je nog even een beetje opfrissing? Misschien helpen mijn filmpjes op YouTube je daar wel bij. Stel nou dat je met een bepaald bedrag moet gaan doorrekenen... en op dat eerste bedrag ben je niet gekomen. Niet in de stress schieten, geen paniek. Schrijf gewoon op je blad, ik kom niet tot de eerste berekening, ik weet niet precies wat het moet zijn, ik ga uit van een bepaald getal, kies daarvoor een lekker logisch getal en reken daarmee door. Dan ben je namelijk maar één keer punten kwijt en als je de rest kunt laten zien dat je het wel gewoon goed kunt, heb je die in ieder geval wel binnengehaald. Ook in dit eindexamen zullen er natuurlijk weer heel veel bronnen zitten. Arceer daarom altijd gewoon die belangrijke gegevens. Anders moet je dat hele verhaal weer opnieuw lezen en dan kom je gegarandeerd in tijdnood. Stel dat je tussendoor denkt, hm, hier zit een interessant gegeven in, schrijf ook gewoon die berekening op het examen. Je mag het toch opschrijven, maak er dan ook gewoon gebruik van. En dan de laatste, want wat nou als je een berekening moet maken en je weet niet precies in die breuk hoe je nou uiteindelijk dat getal kunt uitrekenen, zoals je bijvoorbeeld hier zo ziet. Denk dan gewoon 2 is gelijk aan 6 gedeelte 3. Zet dat ook gewoon op je papier en probeer die som zo om te buigen dat die precies lijkt op 2 6 gedeelte 3. In dit geval kun je dus het gemiddeld eigen vermogen uitrekenen door 2000 gedeeld door 0,08 te doen. Want je wil eigenlijk die 3 weten, dus doe je 6 gedeelte 2. In dit geval is dat dan 2000 gedeeld door 0,08. Dat waren ze. Heel veel succes met het bedrijfseconomie-examen. Zet hem op!